Oh, de boodschappen moeten mee, ja. ja. Oh. Wat heb je nou weer gedaan? Ik niks. Ah, ze hebben de deur op slot gedaan. best een voor stalschroontje op. Nou, papa even de boodschappen mee. Papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie van Brian. Kom hier, Brian. We gaan naar binnen. We zijn klaar met de boodschappen. Schoenen nog aan? Yes. Wat mooie schoenen heb jij? Van wie heb je die gehad? Oma. Oma. Oma, rode auto hè. Deur dicht. Kom, we gaan naar binnen. Ja. Moet papa zo even zijn sleutels pakken. Oh. Oh, hij is open nog. Oh, nou, hebben we het nou niet op het slot gedaan? Huh? Wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Alles staat op zijn kop. Zelfs de stoelen. Kijk bij die stoel. Wat is dat nou bij die stoel? Wat, wat is hier nou weer, Brian? Kom eens. Wat is hier nou weer gebeurd? Wat ligt? Wie is hier geweest? Wie is hier geweest? ja maar wie is hier geweest wie staat erop Doodje. wie staat erop uh, dit staat daar. Oh. is het klaas langs geweest nee, zullen we dan eerst jasje uitge ja maar misschien gaat... zien we hem nog nee dan moet ze dan hebben ze de deur open gedaan ze hebben een magische sleutel ja. oh. die hebben ze voor jou neergelegd Nee, jij hebt het huis niet bewaakt, sissy. Ja, dan moeten we alles weer rechtzetten. zetten. Mag als ik lukken op Piet? Ga maar op de bank zitten. Pak papa de cadeautjes wel. Van papa's uitpakken. Nee. Ga maar zeggen dat Sinterklaas is geweest. Ik heb hem niet gezien. Ja, Wat is dat nou weer? Berber, ik heb voor jou denk ik ook wel wat. Sinterklaas vergeten kindertjes niet hoor. Deze is voor Berber. Voor Berber. Kijk eens. Gaan we openmaken hier. Kijk al papa, een beginnertje. Hier zo. Ga maar scheuren. Ho ho ho. ho. Ga maar scheuren. Open, openmaken. Wauw. Papa helpen scheuren. Wat is dit nou weer voor Berber? Een pop. Een pop op draaien. Kijk. Een pop. Wauw. Oh, kijk, er staat geen naam op. hoor. Oh ja, Berber. Oh, die is mooi. Brian en Berber. Wat zit erin? Deze. Ah, oh, voor de douche! Wat Wauw, een puzzel! Van kars, wat is dat? Brandweerhelm. Heb je. Dan heeft Sinterklaas jou toch gehoord. De papa gaat helpen, zeg ik. Nee, Een Ah! Dan kun je brandweerman Sam zijn. En wat zeggen we dan? Dank u Sinterklaasje. Eerst zingen, Dank u Sinterklaasje. Yeah! High five! Hij is er geweest, ik zei het toch? Hij zal binnenkort wel komen. Ga maar lekker spelen daarmee. Papa op wat openmaken. Raar dat wij er helemaal niks op opgemerkt zo, en nu even lekker eten. Wat heb jij? Kaas. Ja. Broodje kaas. Ja, gelukkig hebben we de stoelen weer rechtgezet. Anders hadden we op ons kop gezeten, hè, mama? Ja. Zo, jongen. Rare Pieter. Rare Pieter. De deur alles opengelaten. Ja. ja. Wow. Eh, wat een leuke cadeaus, hè? Zeggen we nog even bedankt voor het kijken. En liken, en, liken. en tot de volgende video Wat zeg je dan? Tot de volgende video Hey Dag allemaal Dank u Sinterklaasje Zwaaien, zwaaien Anders weet je het niet afsluiten Zwaaien, doei Zwaaien, dag Dag Dag zwaaien! Ik wil wel zwaaien! Dag! Want zoef! Zoef! Zoef!